Nou, Alitia is een product voor tegen cellulitis en, uh, en ja je spuit het in en uh, daardoor wordt de cellulitis minder. Nou. Het voordelen van Aditya is dat, je gewoon, ja, dat het een relatief makkelijk product is om uh, ja, tegen cellulitis in te zetten. De um, uh, nadelen zijn dat het soms wat minder effectief is. Vooral voor fibrotische cellulitis. En dat is eigenlijk de cellulitis die op het meeste voorkomt. Um, nou, je kunt eigenlijk in principe alles behandelen. De, de, de, je kunt er alles mee behandelen, dus dat is geen enkel probleem. Uh, werkt het beste op uh, mensen die eigenlijk een beetje diep eudomateuse cellulitis hebben. Uh, daar is het bijna 95%. Uh, bij de mensen met een gewone cellulitis uh, is dat ongeveer 70 tot 80%.